Vicky schrijft, bedankt om dit te delen. Leuk om dit in de luisterhoek te stoppen rond Halloween. Katrien stuurt, leuke ICT-opdracht en een heel tof liedje. Wel, ik wens je er alleszins heel veel plezier mee en uh, ja, laat maar knallen. Hè. Uh, reactie van Griet, leuke ideetjes. Ik probeer ze zeker uit. Tof, Griet. Blijven proberen, zou ik zeggen. Mijn collega's en ikzelf zijn erg enthousiast. We werken een ganse veilige internetnamiddag uit voor 4, 5 en 6. En dit is een onderdeel van het totaalpakket. Een reactie van Anne. Dit zijn echt bruikbare tips. Ik probeer er deze week zeker eentje uit. Ik vind dat zo tof dat mensen zeggen dat ze er eentje gaan uitproberen, maar dan zou ik zo graag ook weten wat er dan gelukt is nadien. Roseline, heel duidelijk en handig werkdocument. Bedankt om dit te delen. Graag gedaan. Bedankt. Zeer bruikbaar voor op een smartboard. Wat een stuk. Daar kroopt tijd in. Bedankt om het te delen. Het was ook wel plezant om te maken hoor. En als je het dan nog kan delen op klassement is het echt wel fijn dat mensen zulke reacties schrijven. Mijn Fabienne, amai. Toffe website, leuke oefeningetjes, mercietjes en een smiley. Een mooie aanvulling voor mijn WO-lessen over Wereldoorlog 1. Bedankt om dit uitgebreide werk met ons te delen. Een reactie van Elise. Prachtig werk. Dankzij jouw bundel kon ik een beloningsles maken op buzo-niveau. Hartelijk dank. Wendy, knap gemaakt, handig en duidelijk, zeer bruikbaar in mijn anderstalig klasje. Bedankt om dit te delen. Knap gevonden. Iedereen heeft de kans om een eigen inbreng te doen en wordt zo ook aangezet om mee te doen. Dat is het helemaal.